Dit is een zaak die speelt tussen Duitsland en Turkije, daar geef ik geen commentaar op. Oké, okay, nou laat dit ik dan de vraag een, uh, anders stellen, Stel, stelt maar... u zich nou eens voor dat komend weekend een Nederlandse cabaretier uh, uh, een dergelijke uitzending zou maken en uh, Erdogan zou boos worden op Nederland, Wat zou, hoe zou u dan reageren? Kijk, je kunt dat soort zaken nooit precies vergelijken uh, en uh, het zijn als dan vragen. Uh, die bovendien gesteld worden in de context van uh, de regeringsdeclaratie uh, die vandaag door mijn Duitse collega's gegeven in zaken de kwestie tussen uh, staatspresident Erdogan en, en Duitsland in zaken uh, meneer Beunerman, een, uh, een cabaretier die bekend is van zijn uh, optreden op de Duitse publieke televisie. Uh, maar ik vind niet dat ik erin moet treden. Dat is echt een zaak tussen Duitsland en Turkije.